Ja? Ja, ja. Oh, dit ben ik. En op uh, het moment dat ik me realiseerde uh, ja, wie ik ook ben in plaats van wie ik altijd gedacht heb uh, ja. dat ik ben. En, uh... We hadden het over zekerheid, hè? Ja. Jij had het, uh, het moment ja. uitgekozen van complete zekerheid. Dat je ja. echt dacht van ik kan alles aan. Hè? Ja. Want ja. daarvoor dacht je eigenlijk van hè? Ba ja, was je helemaal niet uh, vertrouwd met jezelf misschien? Ja, onzekerder. is gewoon heel goed. Ja. En de twijfel daar niet meer aan. En wat staat voor basis hier? In jouw potje, die je zo dicht gaat maken. Sorry? Wat staat voor basis? Wat staat voor die zekerheid? Uh, Welke is dat? Ja, eigenlijk zij. Zij. En, en dit is eigenlijk het gevoel wat ik op dat moment had. Licht. Zijn um, dat witte, het sterretje. Um, ik wil ook een hartje erbij doen. Uh, van liefde voor jezelf. Ja. Um, dus, dus, ja, zij staat dan De situatie symboliseert hij. Maar wel, want we hadden het daarover ja gehad, ze ja. willen hem niet kwijtraken. Want het is wel nee, een mooie een stukje, eigenschap. Ja, een stukje basis is goed. Um, ja, de basis daarvan is goed, maar de, de kern die het uh, iets moeilijk maakt, zeg maar, die, daar wil ik wel uh, van me losraken. Ja, het ja. moet niet te valkuil worden. Je, mooie, je goede eigenschap ja. moet niet te valkuil worden. Ja.